Je zet dus een video op Instagram om even de mensen alvast een preview te geven van wat eraan komt. Reacties, je bent vies. Ik ben niet okay? meer, oké. Hallo mensen van j En vandaag gaan wij het hebben over de 10 slechtste openingszinnen Je hebt, misschien als je wat ouder bent of op mijn leeftijd bent Heb je wel eens een meisje gezien op straat En je wou naar haar toe lopen Maar je wist niet wat je moest zeggen Ik kan je verzekeren, de volgende 10 zinnen moet je niet doen Ik zeg veel kaartplezier Mooie benen, dat gaan ze open. Hey, ik heb geen openingszin Maar jij hebt een opening en ik heb zin ze... Hey, heb jij last van muis in je buik? Nee. Dan heb je zeker een goede poes. had je pannen. Als jij een hamburger was, toen ik je hem maar drie. Hey, wil je op vakantie? Ja hoor. Dan laat ik op mijn D-reizen. Hey, heb jij toevallig een hamburger? Ja, een hamburger. Hoe klaar? Hey, hoe wil jij je eind? gebakken of gevoel? Viezerik. Hey, wil jij serieus genomen worden? Nee. Hey, is jouw achternaam Ziggo? En Jij bent in nee. Eh, nee. Goed, het waren er maar 9 in plaats van 10. Sorry daarvoor, ik was er eentje vergeten. Dus, vonden jullie deze video? gaan we zeker een blauw Wil jullie nog meer van mij abonneren? En even bedankt, Lara, Charlotte, en Inke, die meededen. Ik zeg, later. <lacht> <Ow>. <lacht> Ik jij een ijsje. <laughs> ijsje, meen je niet eens, man. Ijs. Ik heb <laughs> in en dan mag je de trap. Over die. Oké, Ik kan nog wel een aparte video maken met alleen maar bloepers. Bloopers. Zoals dat. Ik weet niet. Die was harder. <laughs> ja. Die was zo so hard.